Voor de reclame zagen we kandidaten Astrid en Victor afgeserveerd worden door de keiharde jury. Zal het kandidaat Fons wel lukken om het panel van showbiz-kenner Wil Schaambeek, communicatieconsultant Frank Tabak en trendwatcher Guurd Hofstra te overtuigen? Oh jij nog eens even de blok op het vuur? Oh, oh god. Nou, volgende. Ja. Zo, even kijken. Fons. Frees. Vrees. Vonds, nee, Vons. Vons. Vonds, ja Vonds, vertel eens, wat ga je voor ons doen? En ja, wat ga je niet doen? Nee. Vonds hoe gaat ie? Je bent dan niet ziek Vonds. Nee, Vonds nee. mensen. Ah je van de natuur Vonds. Kanke Geen twaalf. Geen twaalf. Kindje, twaalf. Geen twaalf. Nou, twaalf. Geen twaalf. zien. ik Geen twaalf. Geen twaalf. proberen. <tie> Nou, niet gek. Ik ben onder de hinten. Ja. Ja. kunnen we het jullie zeggen? Ja. Word er wel warm van. Ja. Hm. Het is een beetje retro, maar. Uh, ja. Heel Helemaal eigen. Ja, het, uh, ja. Wat mij betreft is die door. Ja. Nee ja. hoor. But, uh, Ik wil in de volgende oplappen. Een andere wil... sierraad ja. van het ja, Dankjewel. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan. dank je wel. Dank, Bedankt. Volgende.